We zijn hier vandaag in de Tweede Kamer. Er zijn meer dan 130 developers programmeurs bezig om apps te maken die verantwoording bevorderen, die geldstroom van de overheid in kaart brengen en prestatie van de overheid in kaart brengen. De hackathon is eigenlijk een goede manier om creatieve ideeën bij elkaar te brengen. Er zijn acht prijzen in totaal, maar de winnaars worden ook in contact gebracht met andere overheden om hun app verder te ontwikkelen. Allemaal helpen om de democratie te versterken. Ik doe mee aan de hek omdat ik het heel leuk vind om data te visualiseren. Omdat als je daar alleen maar vanuit een textueel perspectief naar kijkt, dan mis je, mis je die verbanden. En dat is alleen maar mogelijk eigenlijk als je er met een netwerkbril naar kijkt. Nou, sowieso is het denk ik wel goed als de open data die beschikbaar wordt gesteld, af en toe even goed op de proef wordt gesteld. En dat mensen even gaan kijken, kunnen we hier nou wat mee? En gewoon eens dus proberen wat voor elkaar te krijgen. Ik ben een beetje langs alle tafels gegaan en gevraagd met welke databronnen ze bezig zijn, welke ideeën ze hebben. Waar gaan nou de miljarden heen op rijksniveau of op gemeenteniveau? Hoe staat het met het onderwijs? Het is echt, echt accountability, echt verantwoording waar mensen nou op zoek zijn hier. Maar het hoofding waar we wel als jury naar zullen gaan kijken is de impact en de duurzaamheid van, van de toepassing. De Algemene Rekenkamer wil weten of de overheid zijn geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft. En deze mensen hier, hopen wij, helpen ons creatief kijken en gebruik maken van data. Dit soort evenementen als dit, die kunnen ervoor zorgen dat, dat er meer wordt gedaan met open data. Dat er meer data misschien wel vrijkomen, dat mensen zien dat er heel veel mee gebeurt. En dat wij als journalisten dat vervolgens weer kunnen gebruiken om verhalen te vertellen. Wij willen heel graag wel meer transparant zijn aan burgers, zodat ze meer vertrouwen krijgen in de politiek. En dit maakt het vandaag, die accountability hack, die maakt het concreet. Blauwe cirkel, hoe verhoudt zich dat tot de Human Development Index van de VN? En dat leidt dan volgens tot een heel mooi besparingspotentieel. Winnaars van dit jaar is het team van D-Light. We hebben een tool gemaakt waar je eigenlijk gemeentes kan vergelijken. Dus we maken eerst een mapping van welke gemeente vergelijkbaar zijn met andere gemeenten. Dus qua grote, qua demografische gegevens. En vervolgens hoeveel geld ze uitgeven, bijvoorbeeld aan zorg of onderwijs, en dan ook hoe goed ze doen.